In deze missie heb ik jouw hulp nodig. Een gemene hacker heeft alle data uit mijn brein gewist. En nu kan ik mijn robotvrienden niet meer terugvinden. Wil jij me helpen? Tof dat je wilt helpen. Een gemene hacker heeft alle data van het brein, de computer, van Roboto gewist. Maar er is nog één kans. Gelukkig heeft de hacker een kopie van het brein naar deze site geüpload. Alleen, de site is beveiligd met een geheime code. Samen kunnen we de geheime code ontcijferen en robots hun geheugen teruggeven. Maar om de geheime code te ontcijferen zul je eerst robottaal moeten spreken. Laten we meteen beginnen. In de vorige missie heb je gezien uit welke onderdelen een robot moet bestaan. Laten we nog eens kijken. Een robot heeft een motor, één of meerdere sensoren, een beweegbare fysieke structuur, een krachtbron, en een brein, een computer om alles aan te sturen. In deze missie gaan we dus robottaal leren spreken om de geheime code te ontcijferen. Daarvoor heb je een paar dingen nodig. Je hebt nodig een pen of potlood, prints van de geheime code en de binaire taaldecoder, een telefoon of tablet om de geheime code in te voeren. Mag je zelf printen? Print dan nu de geheime code en de binaire taaldecoder. Mag je niet zelf printen? Vraag dan aan je papa of mama of broer of zus om dit voor jou te doen. De link naar de materialen vind je hieronder. Terwijl je in deze missie iets maakt, materialen verzamelt of een opdracht uitvoert, kun je deze video het beste even pauzeren. Dat doe je door één of twee keer in het midden van de video te klikken of te duwen. Als je klaar bent met de opdracht of alle materialen hebt verzameld en geprint, klik of druk je weer in het midden en de missie gaat weer verder. Zullen we het eens proberen? Zet de video nu op pauze. En? Heb je alles gevonden? Mooi! Laten we dan als eerste eens een kijkje nemen in de computer, het brein van de robot. Het brein van een robot is eigenlijk gewoon een computer. Een computer waarop alle dingen die een robot kan, zijn opgeslagen. Alleen, een computer kan alleen maar ene en nullen begrijpen. Dus alle data in het brein van de computer staat geschreven in enen en nullen. Dat noemen we binaire code. Binaire code ziet er zo uit. Een soort geheimtaal. Gelukkig kunnen computers heel snel rekenen en kunnen ze deze binaire code van enen en nullen vertalen naar iets wat voor ons begrijpelijk is. En andersom, de tekens die de programmeur invoert weer omzetten naar binaire code. Kijk eens naar de letter A bijvoorbeeld. Het brein van een robot gebruikt niet onze letter A, maar deze binaire code. Nog een voorbeeld, de letter S. Een robot gebruikt niet onze letter S, maar de binaire code 01010011. Terug naar die arme roboto. De hacker heeft dus alle data van zijn brein gewist. Gelukkig heeft hij een kopie van het brein naar deze site geüpload. Pak de twee prints er maar eens bij. Op de eerste print zie je de geheime toegangscode voor de site staan in binaire code. Die kunnen we zo niet lezen en het wachtwoord dat we moeten invoeren is geschreven in gewone taal. Pak nu het tweede papier. Daarop zie je ons alfabet, van de letter A tot en met de letter Z, met daarachter de binaire code. Dit is onze zogenaamde decoder. Hiermee kunnen we de geheime code kraken. Kijk. Zo zie je hier weer de letter A, en de letter B, en C. Pak je pen of potlood en probeer nu stap voor stap de geheime toegangscode te ontcijferen. Zullen we de eerste samen doen? Kijk, hier staat 01000010. Nu ga ik zoeken, welke letter zou dit kunnen zijn? Ah, kijk eens hier. Volgens mij is het de letter B. Nu jij. Spoor de andere zes letters op met behulp van de binaire taaldecoder en vul ze in op het papier. Zet zo deze video op pauze door op de pauzeknop te drukken of door één keer in het midden van het scherm te klikken. Als je het geheime woord hebt ontcijferd druk je op play en gaan we samen jouw code invullen en de robot zijn geheugen teruggeven. Succes! Druk nu maar op pauze. En is het gelukt? Ik ben heel benieuwd. Dan gaan we nu kijken of we Roboto kunnen helpen. Hieronder in de beschrijving van de video staat een link naar de site waar de hacker alles heeft opgeslagen. Vul daar het woord in dat je hebt ontcijferd. Als de code goed is, geef je Roboto zijn geheugen terug. Klopt jouw code niet, dan kom je de site niet binnen en zul je opnieuw moeten beginnen. Succes! Zet de video maar weer op pauze. Je weet nu dat alle data in het brein van een robot, de computer, staat geschreven in ene en nullen, in binaire code. En dat een computer, omdat hij heel snel kan rekenen, deze binaire code vertaalt naar iets wat voor ons begrijpelijk is. Deze robottaal kun jij nu ook spreken. Wil je nog meer doen met deze geheime taal? Schrijf dan eens je naam. Ik weet dat bijna niemand anders die code kan ontcijferen. Ken je nog iemand anders die het leuk zou vinden om deze geheime taal te leren spreken? Vraag dan aan je papa of mama of poer of zus deze missie te delen op Facebook. Alle social media links vind je hieronder. In de volgende missie gaan we ontdekken hoe je een robot kunt leren wat hij moet doen. Oftewel programmeren. Tot de volgende missie!